Ik kreeg een mail van mijn collega. Ik heb een nieuw account bij Google. Er wordt mij gevraagd om in te loggen en een wachtwoord in te stellen. Daarna zal ik als goed is toegang hebben tot mijn nieuwe mailadres tim.pepix.nl In deze korte handleiding laat ik je zien welke stappen er nodig zijn om je account up en Ready te krijgen. Kijk je mee? Klik als eerst op inloggen om aan de slag te gaan. Er wordt mij gevraagd om een nieuw wachtwoord in te vullen. Dat vul ik hierin. Ik klik op wachtwoord wijzigen. Ik kom nu in het nieuwe dashboard. Hier zie ik welke apps ik toegang tot heb. Waaronder Gmail, contacten en agenda. Op ik op Gmail klik, kom ik in mijn persoonlijke postvak in. Ik klik op volgende. Ik kies voor een compacte weergave. En ik ben klaar om aan de slag te gaan. Wordt me gevraagd om een handtekening in te stellen. Te leren hoe Gmail werkt. En een profielfoto in te stellen. Als ik bijvoorbeeld op profielfoto klik... Kan ik hier een eigen foto selecteren. Zo, die staat. Verder kan ik alvast een handtekening invullen. Dat doe ik hier. Ik klik op de tweede optie en ik voer hierin vriendelijke groet. Ik kan er ook voor kiezen om een foto toe te voegen. Wat ik te doen is, ik kies twee witte lijnen. En ik zorg ervoor dat ik de afbeelding url gekopieerd heb. Dat vul ik dan hierin. Ik klik na op OK. Ik selecteer formaat medium, zodat hij netjes uitgeleid is. En ik klik onderaan op wijzigingen opslaan. Ik kan mijn collega alvast een mail sturen om te vertellen dat mijn account is geactiveerd. Ik heb hier de optie om. Mijn tekst voorzien van opmaak. Ik kan hier een bestand toevoegen, een link een emoticon, een foto en vertrouwelijke informatie in- of uitschakelen. Ik heb ook de optie om het verzenden in te plannen voor bijvoorbeeld morgen. Morgenmiddag om 1 uur wordt dit bericht bijvoorbeeld verstuurd, maar ik wil het liefst mijn collega meteen laten weten dat het gelukt is, hoeft hij zich in ieder geval geen zorgen meer te maken. Het instellen van Google Suite, en de toegang daarbij tot je mailbox is nu gelukt. We hebben gezien hoe je handtekening instelt, een profielfoto en je eerste mail schrijft.